1 februari, we bevinden ons in de Beurschouwburg in Brussel, waar een van de voorrondes van Imagine plaatsvindt. Ja, dus Imagine is een internationale muziekuitstrijd voor jongeren tussen 12 en 20 jaar. Alle genres zijn mogelijk en we zijn hier vandaag in de Beurschouwburg, een prachtige locatie, waarvan hier 15 groepen die de revue passeren. Als de jury uh, checkt of de groepen origineel zijn, dus of ze eigen composities brengen. Covers worden minder gewaardeerd. Dan gaan ze kijken hoe de groepen voorbereid zijn en hoe ze het publiek aanspreken. Uh, voor mij was het een leuk muziekfestival voor, ja, voor jongen, heb ik gehoord, voor jonge mensen, waar, wij, waar toch wel wat voor komt kijken, ook producers en zo huh? We wilden meedoen. Ja, graag meedoen aan deze wedstrijd. We komen wel helemaal vanuit Nederland. En uh, ja, het leek ons wel heel vet om eens buiten Nederland te spelen. <middels> Wij doen eigenlijk mee aan uh, Imagine Festival omdat wij het gewoon een fijne kans vonden om hier eens te mogen spelen en omdat wij ervan houden om uh, ja, nieuwe uitdagingen aan te gaan en hopelijk misschien iets te winnen of zo. Maar die kans is waarschijnlijk wel klein, maar uh, we kunnen er alleen maar op hopen en er, er het beste van maken. De Belgische finale zal doorgaan op 28 juni 2014 in de Botaniek in Brussel. Voor meer informatie kan je terecht op www.imaginefestival.com.